Nu de cursus ten einde is, is het wel interessant dat jullie later nog eens kunnen terugblikken op deze cursus. Om deze cursus te downloaden, zorg je dat je naar het onderdeel modules gaat. En dan zal je rechtsbovenaan de knop zien staan cursusinhoud exporteren. Ja, dus je klikt op deze cursus en nu zal eigenlijk het downloaden gestart worden om de cursus te te gaan exporteren. Dat kan natuurlijk eventjes duren al afhankelijk van hoe groot de grote cursus is, maar je kan het gerust laten lopen en verder werken ergens in een andere ruimte op je pc of zelfs in de canvas omgeving. Eenmaal dat de export klaar is, zal je daarvan op de hoogte gebracht worden via een mailtje. Dus ondertussen ben ik in mijn map downloads terecht gekomen en zie ik hier de downloads staan van de cursus. Dit is een zipbestand, dat wil zeggen als ik dubbelklik op dit bestand, zal ik eerst dit bestand moeten unzippen. Dat doe ik door te klikken op de knop alles uitpakken. Je kan eventueel de locatie veranderen indien je dat wenst. En je klikt op uitpakken. En dan zal je zien, dat vraagt meer zijn tijd om de nodige bestanden te gaan uitpakken. En eenmaal de bestanden uitgepakt, dan kan je de cursus offline gaan raadplegen. Zo, ik heb hier het uitgepakte bestand, dus ik ga deze map, of de uitgepakte map, ik ga deze openen. En als ik klik op het onderdeel index, dan zal eigenlijk in, de, in een internetbrowser offline de volledige cursus kunnen geraadpleegd worden. Ja, het is dezelfde structuur die je kon vinden in het onderdeel modules. Dus daar zijn we ook gestart met de kick-off, de groepen, de inleiding enzovoort. En dan kan je eigenlijk zien dat je eigenlijk door te klikken op deze link de verschillende onderdelen van de cursus kunt gaan raadplegen.